Zullen jullie lekker kijken naar kijk deze nieuwe video? Ik ben hier samen met Blondie. Blondie en ik gaan vandaag een finale van de Pion KNS-competitie rijden. Ik heb haar al geknot en gepoetst. Alleen de wil ze niet echt meewerken, dus ik denk dat ik ga wachten tot de trilplaat uit is en dan ga ik het dus de touw zetten. En dan de voorplug doen want hmm, ze dat niet. Ze heeft supplementjes alvast gehad. Dat ze een slushy mix, dat ze extra goed kan werken. Zullen hebben zo zijn van vito Dus daar dus zijn we hartstikke blij mee. Vandaag doen we ook een takeover van het Instagram-account van Horse Country. Dus als je meer van ons of van andere Horse Country-leden wil zien, dan kan je naar hun Insta-account gaan. Nou, Lomi gaat nog even verder trillen en dan gaan we zo... Hi. Mama is nog even bezig met hooi net ophangen. En dan denk ik dat het tijd is om te gaan. Het regent. Dus dit is uh, best naar. Maar we gaan het voor elkaar krijgen. Kijk eens moeders. No, toch niet. Of nee, toch niet. Oh, ze gaat de pion weghalen. Dan doen we de gordels om. En dan is het time to go. Dat zijn wij zo ook Heeft u er zin in? Altijd. Klinkt niet heel positief. Nee, het is wel zo. Let's go to... Uh... Ik hoop alleen dat je niet, uh, dat het niet afgezegd wordt met die regen. Of de bakken onder water staan of zo. Mm, ja, ik hoop het ook. Hoi! We zijn eerst aangekomen. We zijn samen met Lonnie. Gacht oh, verdomme. Haha, dat, dat is heel ver. Eeuw. Oh, wacht even, hij verslaapt. We zijn even aan het wachten, want we waren wel iets te vroeg. Dan ga ik over tien minuutjes opzadelen. En dan gaan we losrijden buiten in de regen. Tess de juf, Daan is er. Yay! Dus nu is Tess weer enigszins... Nu is het compleet. Relaxed. Nee. Ja, als jij niet komt... Oh, ik zat zo even, ja. Als, een, als je niet komt, is alles oké. Okay. Dan, dan gaat het gewoon door. Maar als je wel komt, is het leven pas goed als je er bent. Als ze weet dat ik kom, dan komt het pas goed als je er bent. Tessie, om uh, ook nog een beetje in te breken, heb je oortjes uh, ja, bij je? Ja, ik. Doe die straks alvast in, ja? Ja. Ja. Oortjes? Wat voor je doen? Ik ben aangekomen in Eerjasdam. Tess is er helemaal klaar voor, die ziet er helemaal shiny uit. Blondie is er ook helemaal klaar voor, het regent gelukkig iets minder hard dan net in de auto. Blondie weet ook dat ik koek in mijn zak heb als omkoopmiddel. Ik denk dat Tess lekker op kan en dan lopen wij helemaal op schema. Astrid van Horstens in Ens. Astrid, wat doe je hier? Ik ben hier vandaag um, om de combinaties te beoordelen op de harmonie. Dus ik let daarbij op, takten, uh, op Pardon. Ik let daarbij op aspecten als uh, takt, ontspanning, aanleuning en houding in zit van de ruiter. En waarom doe je dat? Omdat uh, de Jong KNS-competitie uh, staat in het teken van uh, uh, de harmonie uh, waarin, waarmee gereden wordt. Hè, dus dat er eigenlijk op een vriendelijke manier uh, uh, wordt gereden en de paarden op een nette manier worden voorgesteld. En uh, nou ja, naast de normale jurering van hoe de proef gereden wordt, let ik met name op het losrijdterrein op, uh, de, aspecten, op de technische aspecten van het rijden. En nog iets, je bent hoofdsponsor. Ja, dat uh, heb ik gehoord. Uh, ik heb een aantal prijzen ter beschikking gesteld. En Anton, die zei, uh, Anton is van de organisatie die zei, oh joh. Je bent zomaar hoofdsponsor geworden hierdoor. Ik zei nou ja, dat is hartstikke leuk. Dus nou ja, wat, wat stel ik ter beschikking? Uiteraard aqua training. Je kan een hoofdstel winnen en uh, hele mooie producten van Cavalo. We gaan ons best doen vandaag als Astrid. Ik zeg zet hem op. Yes. Yes. Succes! Doei! Het ja, ja, hoort er eigenlijk wel, maar het niet te strak zit. Nou, gaan ja, speeksel. Zo, helemaal goed. Spoortje. Ja, helemaal goed. Nou, losse rij hoort ook een beetje in de gaten gehouden. Doe je best. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Ah, uh, ik binnenkomen in arbeid. 5 meter wijken voor het rechterbeen. A afwenden. 5 meter wijken voor het rechterbeen. Tussen C en M. arbeidstap. Tussen C en M. Tussen A en K, arbeidsgalop rechts. Tussen A en K, arbeidsgalop rechts. E, B, E, grote voelten. E, B, E, grote volte. Tussen B en E, galop verruimen. Tussen B en E, galop enkele passen verruimen. Tussen H en C, arbeidsgraf tussen H en C arbeidsgraf B E door een F van hand veranderen B E door een F van hand veranderen dus K en A arbeidsgalop links De hele proef door, alles, weet je? Ja, heb je toch weer wat om aan te oefenen? Ja, dat zeker. Als alles, alles goed zou gaan, dan... Uh... Huh? Oh ja, ja, ik weet het alweer. Wat voel jij ervan? Ik weet het alweer. Ja. Kan natuurlijk beter, maar voor uh, deze keer ben ik hartstikke trots. Voor deze voor keer deze was keer. jij hartstikke trots. Je hebt hartstikke goed gereden. Kijk, ik heb blondie alweer opgekomen. We gaan naar de bak toe, kijken of mijn punten er al zijn. Ik denk niet, maar we kunnen altijd kijken. Uh, wat niet geschoten is, altijd mis. Oh, ik ging in de camera. Uh, heel slecht. Maar omdat ik niet, uh, niet in de prijs ben gevallen, dacht ik ik gun mezelf een prijs. Met, met de Starbucks. Ik heb uh, met jury C 210 punten. Dus dat is echt super netjes. Drie winstpunten. De andere jury die was het wat minder mee eens, die, uh, die had geen zin in mij of zo. En uh, had ik 184,5 punt. Dus uh, ja, helemaal top. Ga gaan nu naar huis en huilen in een hoekje.